Ik ken dit gebouw hè, vanuit mijn jeugd. Ik, ik kwam hier veel om te vissen maar ook om vogels te inventariseren. De waterwolf is een gebouw wat werkt met het element water en het leek mij erg mooi om daaraan toe te voegen het element wind. Omdat het al een beetje een nou, bijna sacrale vorm heeft, dacht ik het zou mooi zijn als er een windwijzer op het dak kwam en al dus geschieden, het is een ontwerp gemaakt van een wolf die op het water loopt en met zijn neus in de wind staat en zie hier de waterwolf op de waterwolf in goud de waterwolf bekroond